En zo is oma met de kerst, ja, die... hebben ze wat over de jeugd te zeggen. Maar oma kijkt ook niet zo, alleen maar naar de scherm. Echt gezellig hoor met haar. Oh, maar ja, ja. Oh ja hier, alsjeblieft. Oh ja is wat. Wijsje laat zich natuurlijk heel even opkleden, want ik voel me een beetje erg. Het er is veel te warm, het is helemaal ingepropt, lange mouwen. Hier. Korte mouwtjes. Nou als jij niet meer van gek gaat lopen ga ik ook niet meer van gek lopen. Trek ik hem ook aan. Zo schatje, en op het hele jaar door van ik keer.